jullie kijken deze nieuwe weekvlog, ik ga even deze week met jullie bespreken. Uh, aankomend weekend uh, gaat het stormen. Dus vandaag en morgen. Gisteren was de ergste dag met stormen, volgens mij. Uh, volgens mij spreekt de storm uit als uniek. Nou, die storm die is dus zeer, zeer, zeer aanwezig. Gisteren heeft hij ook ons tuin ons tuinpot gemaakt. We hebben hier een mooie foto van het hek die zo plan naar beneden te vallen. Ik wil eigenlijk weer een soort schema gaan maken, want op maandag deed je daner rijden. Dinsdag vrij op aquatrainer, nee, dinsdag aquatrainer. Dan woensdag, donderdag, woensdag dressuurles, donderdag springles, vrijdag vrij. En dan zaterdag en zondag. Ik wil eigenlijk weer per week een soort planning gaan maken wat ik met paarden wil gaan doen. Dat ik dat iedere week inplan. Vandaag heb Blondie gereden en Ivy uh, aan de hand gewerkt. Twee dagen lanceren, vrij. Twee dagen lanceren, vrij. Want het is gewoon ook niet meer de stagmolen, want het een soort energiebommetje is geworden. Met Blondie dus die ga ik morgen rijden of lanceren. Even kijken hoe het zit met die wedstrijden. Dan maandag ga ik haar lanceren en... ja, ga ik haar lanceren. Dinsdag rijden. Woensdag ook rijden. Donderdag... Vrij, vrijdag zaterdag rijden, zondag vrij, oké. Okay. Nee, het werkt ook niet. Hoe niet. Je hebt een maar napjes in je ogen nu. Hoi, hoi Ivy. Chassie, dit was niet de afspraak. Ik zou hem schoonmaken van alle haren. Wat doe jij? Nee? Ja, je kan wel zo blij zijn, maar dit was niet de bedoeling. Wat heb jij aan? Laarzen. Nee, laat maar staan. Mama zei tegen mij, waarom doe je wedstrijdlaarzen aan? Toen zei ik, nou, dit zijn dus niet mijn wedstrijdlaarzen. Het was dus per ongeluk dat ik deze laarzen heb. Uh, ik vind deze wel veel gaver dan de laarzen die ik wou. Maar ik wou eigenlijk die normale zwarte die ik heb... Maar dan in het bruin. Nou ja, Dat was mislukt, want dit is precies mijn maat. En het schreeuwen zo, Tessa, Tessa. Dus dit zijn niet mijn wedstrijdlaarzen, dit zijn gewoon mijn springlaarzen. Dus die heb ik maar één keer per week aan. En daardoor blijven ze ook extra netjes als ik uh, springwedstrijd heb. Jokno, jokno. geen les gehad. Het ging best wel heel erg goed. Het was wel voor omschakelen omdat ik niet wist dat we met z'n tweeën zouden gaan. En het is dat ik samen ben geweest als vier jaar geleden. Dus dat is wel... Ja... was wel een tijdje geleden. Maar het ging best wel goed. Dus ik ben er blij mee. En volgende week gaan ik naar Bianca. En dan denk ik... We gaan weer niet Ik heb het gemaakt. Uh, ik zit on horse. Wel coole muziek erbij. Uh, ik weet niet of we nu copyright krijgen. En anders ga ik het wel inspreken. Maar. Ik heb een dekje. Jee. Ik dacht ik pak gewoon het dekje dat er. een soort van minst uitzag. Want het lagen allemaal hele dure dekjes. En daar durfde ik niet aan te komen. Dus ik heb gewoon een dekje gepakt. En hij matcht ook nog. <lacht> nu ga ik blondie rijden. Dan ga ik Ivy. Oh dit zit heel los trouwens. Dan ga ik Ivy opzaden. Dat doe ik zo wel. ga ik Ivy opzadelen, er even logeren want uh, wild. En dan ga ik Ivy lessen en dan weer terug naar huis fietsen. staan sta eens dus op de grond met een lungeerlijn in mijn hand, waar Ivy aan vast zit. Uh, ik moet Ivy even lungeeren, een kwartiertje, voordat ik erop ga. Omdat, ja, ze is niet wilt, maar Amber zei dat het verstandig idee idee was. Dus dan doe ik dat. Want we zijn braaf en we luisteren. Ik voel zo verwacht? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik verwacht er in principe niet heel veel van. Want, nou ja, ze is wel een stuk losser in haar hals. Dat heb ik ook gemerkt toen ik er de vorige keer op zat. Maar ik weet niet of het echt een... Nou ja, ik heb natuurlijk nu weer twee, drie maanden niet gereden. Nee, twee maanden niet gereden. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal doet te meneerje. Nou, Tess de eerste keer op Corona. Ja, maar de eerste keer hier in sluis. Ja, Tess kan helemaal zelf het hoofd erom doen. Corona ik gewoon even de hoofd. Tess mag haar handjes vandaag de hele dag recht ophouden hè Tess? Ja. En dat vindt ze moeilijk. Het rechterhandje dat gaat prima, maar het linkerhandje wil de hele tijd in de pianostand. Ja, ik zou niet voorover doen. Ik zou wel eerst achter het zadel gaan zitten. Ze bedoelt dat je, je niet je, je, je hoofd voort. eerst naar voren ja. moet doen. Ja? Nee. En schuiven. Ja. <laughs> ja, en nou je benen naar voren. Ja, benen naar voren. Je zit al. We ja. schuiven, weglaaien. Ja. Ja. En nu gaat ze eraf. Hop, en eraf. Nou, dan nou gaat Tessa erop. Kom ik even wat dichterbij erop. lessen Tess. Leuk dat je kijkt naar mijn proefje. En Ik ben nu sterren aan het wassen om voor de voorbereiding van voor het proefje. Welk proefje ga je rijden? S3. A, B? Ja. De A. Het groefje ging goed en uh, ik uh, ga eens terras halen. Wat ging het beste? Galleperen. Ja, en wat ging het minst goed? Uh, de gebroken lijnen en, uh, en uh, de C-afleetbaan. Maar, maar heb bedoel, je wel, ja. heb je wel goed hersteld. Nou, netjes.